Welkom allemaal, in deze video gaan we kijken naar de groeifactor en groeipercentages. Wanneer we het hebben over een groeifactor en over groeipercentage, dan hebben we het over exponentiële groei. Exponentiële groei, dat hebben jullie eerder gehad, en je weet van exponentiële groei, dan ga je steeds een beginhoeveelheid met een factor vermenigvuldigen. De standaardformule, die hoort bij exponentiële groei, is n, is b mal g tot de macht t. Let goed op het verschil met een lineair verband, want waar we bij een lineair verband steeds hetzelfde erbij optellen of ervan afhalen, gaan we nu steeds met hetzelfde getal vermenigvuldigen. Nou oké, okay, die n is b mal g tot de macht t. Waarvoor staat die n? Die n dat is het aantal of de hoeveelheid wat we willen berekenen. Die b dat is onze beginhoeveelheid, dus waar we mee starten. Die g, dat staat voor de groeifactor, dus waar we steeds mee vermenigvuldigen. En die t staat voor de tijdseenheid. Wanneer er sprake is van exponentiële groei, hebben we eigenlijk te maken met twee situaties. We hebben een situatie dat de groeifactor groter is dan 1. We zeggen, de grafiek is dan stijgend. Dus wanneer we een grafiek tekenen met een beginhoeveelheid b, en we weten de groeifactor is groter dan 1, dan is de grafiek stijgend. De andere situatie die we hebben, is wanneer de groeifactor ligt tussen 0 en 1. Wanneer de groeifactor ligt tussen 0 en 1, dan is die grafiek dalend. Dus we hebben weer een beginhoeveelheid, een groeifactor die ligt tussen 0 en 1, en we krijgen een grafiek die dalend is. Zoals de titel al doet vermoeden hebben we het in deze video voornamelijk over de groeifactor en de groeipercentage. Laten we eens starten met de groeifactor. De groeifactor die kunnen we berekenen met behulp van de formule nieuw gedeeld door oud. Wat bedoelen we nu met nieuw gedeeld door oud? Laten we dat eens bekijken aan de hand van een voorbeeld. We hebben een beginhoeveelheid en deze neemt per jaar met 23,7% toe. En wat we nu gaan doen... We gaan de groeifactor per jaar berekenen. Nou, we weten, de groeifactor die kan ik berekenen door nieuw te delen door oud. Wat bedoel ik nu met nieuw? Met nieuw bedoel ik het nieuwe percentage. Dus we hebben een deling. We starten met 100%. Immers iets bestaat uit 100%. En vervolgens voegen we daar nog 23,7% bij. Dit delen we door het oude percentage, oftewel mijn 100%. En dit geeft 123,7 gedeeld door 100. En dit is een groeifactor van 1,237. Nog een voorbeeld. Een hoeveelheid neemt per week met 16% af. Bereken de groeifactor per week. We zeggen weer, onze groeifactor is nieuw gedeeld door oud. Mijn nieuwe percentage is 100. Nu komt er niet iets bij, maar is er sprake van een afname, namelijk min 16%, dus krijgen we krijgen 100, min 16, delen door het oude percentage, 100, geeft 84 gedeeld door 100, oftewel 0,84. Nou, wanneer we nu kijken naar het eerste voorbeeld, dan zien we dat er sprake is van een toename, de factor is dan ook groter dan 1. In het tweede voorbeeld is sprake van een afname. En we zien de groeifactor ligt tussen 0 en 1. Gaan we naar het groeipercentage. Het groeipercentage kan ik berekenen met behulp van de formule de groeifactor min 1. Tussen haakjes, want dit ga ik nog vermenigvuldigen met 100%. Oftewel het groeipercentage is de groeifactor min 1 keer 100%. Laten we de formule eens toepassen op een voorbeeld. Bij een exponentiële groei is de groeifactor 1,825 per jaar. Bereken het groeipercentage per jaar. Gaan we. Het groeipercentage kan ik berekenen door een groeifactor te nemen, daar een van af te halen, let even op de haakjes, en dit te vermenigvuldigen met 100%. En dit geeft 82,5%. Nog een voorbeeld. We hebben weer een exponentiële groei. De groeifactor is nu 0,793 per dag. En de vraag is, met hoeveel procent neemt de hoeveelheid per dag af? We beginnen weer met groeipercentage. We nemen onze groeifactor 0,793. Daar halen we er eentje van af. En dit geheel gaan we vermenigvuldigen met 100%. En we zien, dit geeft... Min 20,7 procent. Dus we kunnen zeggen, de afname. En nu moeten we even goed opletten, want in het antwoord staat een min. En dit betekent dat het een afname is. Die min mogen we in ons antwoord niet gebruiken. Immers, als we stellen dat de afname min 20,7 procent is, dan hebben we een afname en min. Min, min wordt plus. Dus eigenlijk hebben we dan een toename. Nee, we zeggen de afname is 20,7 procent.